gevallen wilde boven tekst verkozen. Uh, ik denk dat maar liefst vier keer zoveel mensen uh, liever een video zien over een bepaald product of dienst, dan een tekst over te lezen. Maar een tekst is meer optimaliseerbaar voor SEO, terwijl bij video dat minder het geval is. Ja, dat klopt. Uh, video en SEO is een uh, effectieve uitdaging. Uh, er zijn een paar dingen waar je op kunt letten. En Voordat ik de missie wat dieper per is het belangrijk dat ik even toelicht ja, op zich het en, en waarom dat video een probleem is. Uh, SEO staat op zich voor zoekmachine-optimalisatie, het gaat over het verhaal dat we um, ervoor zorgen dat we beter scoren in zoekmachines. En hoe dat we dat doen, is door enerzijds op contentmatige elementen te letten. Contentmatige elementen zijn bijvoorbeeld uh, wat vertellen we op de website, uh, welke landingspartners hebben we daarvoor, uh, welke blogberichten hebben we, hebben we daarvoor. Dus echt het inhoudmatige, textueel. Uh, anderzijds hebben we het technische gedeelte, van hoe snel is onze website, hoe mobiel uh, vriendelijk is onze website bijvoorbeeld. En dan tot slot autoriteitsvlak, um, hoeveel links krijgen we van andere platformen. En het zijn die drie elementen samen die een totale SEO ranking geven. Toch zijn er nog heel andere parameters die, die, die meespelen, maar dat zijn de drie uh, Grote die, die gebundeld samen SEO uh, vormgeven veelal. En wat is het probleem bij, bij video? Uh, video heeft geen textueel uh, stuk. En dus Google, zoekmachines, die kunnen eigenlijk uh, video niet interpreteren omdat er geen, geen textueel verhaal achter zit. En ze kunnen nog geen geluid uh, uh, volledig uitwerken in tekst en daar dus een ranking aan geven. Dus het is belangrijk dat je erop let omdat we merken veel als bedrijven video willen inzetten. Um, dat ze dat wel doen, maar dat ze dan dat textueel helemaal vergeten, of het, uh, het, de zoekmachines vergeten, waardoor dat ze eigenlijk geen SEO-waarde meer meegeven. Het is dus wel belangrijk om daar rekening mee te houden als je veel video gebruikt, dat je ook de juiste SEO-elementen meegeeft, zodat zoekmachines die video ook correct kunnen interpreteren. Hm. Nou, wij geven vaak een tip mee om, om een transcriptie te maken van hun video en, en daarmee uh, op te laden. Mm -hmm. Maar zijn er nog andere praktische tips die ze kunnen toepassen? Ja, er zijn wel ook een paar uh, extra's die wij vaak nog meegeven. Een eerste, inderdaad een belangrijke, is het volledig uitschrijven bijvoorbeeld. Een uh, transcriptie of het uitschrijven van de video in, in textuele vorm bij het blogartikel zelf. Um, dat geeft eigenlijk verschillende voordelen. Het grootste voordeel vind ik is dat uh, dat je zowel rijke content wat dat video is als textuele content combineert. Dus, uh, voor zoekmachines is dat een heel positief signaal. Maar aan de andere kant geeft het ook de gebruiker, want dat draait uiteindelijk uiteindelijk altijd over geeft je de gebruiker de mogelijkheid om zowel de video te bekijken als hem te lezen. Dus geef daar de twee, de twee snelheden. Er zijn ook een paar kleine zaken waar je op kunt letten. Bijvoorbeeld de metegegevens van je video-coin benoemen. Dat gaat over de titel en de beschrijving bijvoorbeeld van je video. Uh, want ja, dat geeft een soort korte samenvatting van je videocontent, Dus dat, dat geeft ook sowieso een meerwaarde. En aan de andere kant, bijvoorbeeld je een thumbnail uh, de juiste benaming meegeven. Zodat ook daar weer een extra uh, ranking factor wordt meegegeven. Er zijn vandaag wel videoplayers die daar uh, al heel goed op inspelen. Bijvoorbeeld Wistia is een heel goed voorbeeld. Uh, Zij proberen video en SEO heel goed met elkaar te combineren. Wat je heel veel toegevoegde waarde levert, natuurlijk. En wat het beste van de twee werelden kan combineren. Uh, wat ik persoonlijk een heel tof en interessant voorbeeld vind, is hoe um, MOS uh, hun Whiteboard uh, Fridays organiseert. Uh, ze hebben ook heel veel videocontent, maar ze combineren altijd met uh, de volledig uitgeschreven versie van hun uh, video'tje. Zodat ze op die manier de twee met elkaar kunnen Combineren en dat is voor mij een heel mooi voorbeeld, en ik denk eh, door op zo'n manier te letten, dat je eigenlijk het optimale kunt halen of toch het, het optimale is voor staat door de video's. Ja, is goede tips. Dank u. Graag gedaan.